Ieder jaar wordt tijdens het derde weekend van oktober wereldwijd de Jota-Joti georganiseerd. Scouting Nederland neemt hier ook aan deel. Scouts van over de hele wereld worden in de gelegenheid gesteld vanaf de eigen locatie elkaar te ontmoeten via de ether of internet. Wij gingen een kijkje nemen bij de Scouts in Münstergeleen. Wat is Jota, nou, Jota, staat dit Jota Joti voor? Jota Joti staat voor een Jambri. De Jota is Jambri on, on the air. Dat doen we dus met een zandmas. Uh, uh, wat vrije hebben we of uh, Joti is Jambri on the internet. En dat doen we dus met, uh, door middel van computers. Die we uh, in een gebouw neer hebben gezet. En dan de Kingertal met connecties kunnen maken. Met scouts. Hier in Nederland, maar ook scouts in het boeteland. Wanneer is dat eigenlijk ontstaan? Uh, de Jota is een stangen in 1957 en de Joti is een stangen in 1996. Wat is eigenlijk het idee erachter? Uh, het idee eigenlijk daarachter is om toch uh, ja, gewoon connecties te maken met andere scouts en niet Nederland binnen, binnen die eigen scoutinggroep te blijven. Maar ook door middel van uh, groepen uit de buurt, uit de regio, uit het hele land en over de hele wereld, om daar toch connecties mee te leggen en door niet uh, te verroezen van locatie, maar gewoon op eigen locatie, gewoon de verbindingen te kunnen leggen. En uh, dat door middel van uh, wie het vroeger eigenlijk gedaan werd, via de log en uh, nu in de toekomst ook uh, via de computer. Kenger kent toch ook gaan skypen? Ja, kinder kan inderdaad gaan skypen, maar dat doen ze dus eigenlijk al heel veel. En het is eigenlijk gewoon, ja, wie het eigenlijk zo vroeger ontstangen is, dat ze via de computer doen. Ze willen verder ook liever trainen houden. Uh, de Skype is gaat voor toes en zo en dit, ja, dit is, die is gewoon echt van scouting en ja dat moet gewoon ongewijzigd eigenlijk blijven. Eh voor in Geneva. Dat is de G-site maar ik. Dat is toch graaf nee, vierad. Ja, ik geloof het qua. Geen gelul hoor. Iskin op. Heb je ook wel contact gehad met andere zendamateurs? Ja. Uh, het was leuk, ze waren heel beleefd en aardig en we hebben een spelletje gedaan met ze. Uh... Wat voor een spelletje? Galletje. Heb je gewonnen? Uh, ja, we hebben twee keer gewonnen en zij één keer. Heb je ook nog contact gehad met mensen uit het buitenland? Um, nee. Nee. Lijkt je dat wel leuker? Ja, het lijkt me wel eens dus leuk om met mensen uit het buitenland te praten, want dan kan je ook ja, kijken wat zij allemaal zeggen en welke taal ze spreken en ze ja, lezen. Heb je nog een voorkeur voor een land? Voor een land? Um, zou ik toch wel Amerika doen? Of Engeland, vind ik wel. Waarom? Um, ja, ik, ja, ik kan wel goed Engels en Amerikaans een beetje goed spreken, dus dat vind ik wel fijn om met... Ja, die taalt spreken. En er zijn, boven zijn er nog uh, vier knopjes. Ja, nee, maar het gaat om de draadje. Ja, lees. Maar ik zit hier wel in het boom, hè. Pas ja. op, hè. Als er precies één gele draad ja. is en meer dan één dikke draad, ja. dan heb je dan Oh, oh Ja, ik heb een groen lichtje. Je zou er zo met zo'n VR-bril op zitten. Ja, dat is inderdaad gaat wat we dit jaar hebben. Dus inderdaad met een VR-bril. Dat is weer ja, gaat wat dit jaar heel erg in is. En goed, het hebben we nu ogen naar de kinger toe. Heel veel kinger hebben het nog, nou, nog nooit opgehaald. En je hebt net uh, zo'n VR-bril opgehaald. Hè? Hoe was dat? Um, dat was wel leuk om te doen. Het is ook gek om, ja, om een andere wereld te zien eigenlijk. Wat zag je dan? Um, je zag een kamer en er was een bom. En dan moest je. Uitleggen wat er ook in die kamer was. En dan moesten um, je ja, teamgenoten, dus de andere leden van mijn groep. Um, die, moesten dan, ja, die moesten dan samen moesten hun code ontcijferen. Bijvoorbeeld welk, welke draad ik moest doorknippen. Had je de goede draad? Uh, nee. Dat was niet helemaal goed gegaan. Nee.